Hij is eigenlijk mijn Efteling kennis. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus in deze video gaan wij testen hoe goed mijn Efteling kennis is met een muziekje. Dus welk, ik moet eigenlijk raden welk muziekje ze laten afspelen. En, als, en dan moet ik het muziekje goed hebben. Ik pak even een boekje erbij om het op te schrijven. Nou, het boek heb ik. Ik uh, moet even mijn microfoon dan wel ergens anders zetten, anders heb ik niet ergens ruimte. Oké, okay. het is trouwens echt een een groot boek, dus uh, hier heb ik echt ongeschreven toen 3 was volgens mij. Want ik zie dat ik hier 4 plus... plus min 7 is 4. Oké, okay. onlogica van mij vroeger. Toen dacht ik dat dat toen was. Toen wou ik... Nou goed drie om iets te leren. Nu is gewoon een beetje wat Maar ja, je moet het altijd nodig krijgen. Ik heb een pen. Hopelijk werkt die. Zo niet, dan ben ik de shock. Even kijken. Ja. Nummer één. Ik ga even voor jullie naar nou groot schermen. Hop, We gaan induiken. We duiken in de game. Oké, okay, maar dat is het kutte, want ik weet dus niet elke scène van... Wacht, maar echt, mag ik, om... ik, ik mag wel om je luisteren. Ik denk Hawaii. Nou, Jokie, carnaval festival staat sowieso genoteerd. Hawaii, denk ik? gaan ja, we verder. Oké, okay, twee. Droomvlucht, alleen eerst in de nacht. Maar ik weet niet hoe die scène heet. Ja, in de nacht. Ga ik wel zijn. Twee. Droom... Nacht. Want dan zie je dan ga je in de nacht. Dus dan zie je die kastelen dat het donker is. Ik denk dat, dat het is, weet ik het niet. Ik weet Ivan niet, ik weet dat het van droogbogje is. Hemelbewuchten. Hoe moet ik dat weten? Maar dat is wel die scène, dus ik reken me correct. Ik doe overal even een vinkie bij, die ik goed heb. Als oh, Deze video gaat, echt zoveel kopje uitkrijgen, moet ik het zo Dus je zet het wat zachter. Ja, wij weten het. Oh, wacht. Oh, wacht. Volgens mij was dit. vogelrok. <lacht> Weet ik ook hoe het zit? Vogel Vuur. dui dui ster ah, of dus of Hoe heet het ja oh, ja vluchtel. Vluchtel door het duister moet wel ja, maar dit is het einde vlucht door het duister eigenlijk wel want dat is wel dat liedje wat je om het duister hoort Panda-droom, alleen wachtlijn volgens mij. Maar dit panda-droom, nu ze, dus ik ben bijna, ik, ik ben bijna nog nooit een panda-droom geweest. Dus ik ga panda-droom gewoon doen. Panda. Want ik heb nog nooit dit liedje in Fula gehoord. oceaan ik ben er nooit in geweest dus ik reken wel even fout Vi, villa volta show 1 Als we het begin... Ik ben er gewoon naar benen... Heeeeee... He, he, he, he, he. show 2! Oh ja! God man, dat is dat Hugo nog zit te slapen, dan kon je binnen dan. No. Ja, maar dit hoor je toch... Dit hoor je toch ook bij het begin? Of wat, dat was wat, maar dit ja dit kan ik wel. Ja, ik krijg hem al Ik krijg geen krokus. En dan hoor je oh, en dan gaat hij lopen praten. Dan gaat hij zijn hele bijbel over dat vertellen. Dit huis, dit moet geen thuis. Waarom? Wie volk. mij? Nee nee. Kompels gezocht. Kompels gezocht. Zes. We gaan eerst afleiden dan. Ja, kompels gezocht. Dat weet ik. Baron. Kom. Po. Gezocht. een liedje van de baron die gewoon kust afhoog. ik weet dat er het liedje Witte Vierverhoofd en wat allemaal en du -du -du -du -du. dit is serieus bij mij irritant ik ken bijna geen liedjes van Sprookjesbos. Neem me niet kwalijk, maar ik luister die liedjes gewoon nooit. Kijk, ik luister altijd liedjes van de achtbaan. Kijk, ik weet volgens mij... Oh, dit is... Oh, wat is dat? Uh, nee, toen niet. Deze skip ik even. Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Ze pushen, maar dat was... <coughs> dat is dat hij zo die klompen of uh, dat schoentje aandoet. die Ja. Oh, symbolica. dat je kan kiezen, bepaal je weg. Doen, doen. Nee, die kan ook op observator nog zo zijn. Dat is bij dat die schijzer. Dat is bij de, hoe heet het? Die vlinders uh, komen zo. Ja, echt. Maar ik weet waarvan het, ja. Maar dit, dit hoor je volgens mij, in Symbolica hoor je voor mij hoor echt overal dezelfde liedje. Okay. Huh? Spookslot. Nee, volgens mij heeft dat niet een naam. Maar ik scan hem als spookslot de hoofdshow. Weet je dat trouwens, uh, dit niet het origineel, dit niet het echt van de Efteling is dit niet? Dus ja, Efteling heeft een draaier Ik weet even niet meer de echte namen van. Nou, spookslot gewoon. Show. Ja, gewoon spookslotje, ja. Finkie. So, ik heb echt veel achter elkaar fout. Villa Volta. Uh, Kompels. Van Baron. Eentje wist ik niet. So. Best lijkt bezig. De uh, Viool Solo. Hier zou ik denken met die... Volgens mij gewoon Fabula. Maar dit klinkt heel erg. Maar ik denk serieus Fabula, want dit hoor je bij Fabula. Ik ga van Fabula, ieder geval, ik heb dit lied nergens ooit gehoord. Ik heb het niet, ik weet het ooit. Hé hey joh, Nog een keer fabia. Hoeveel heb jij er goed geraden? 1, 2, 3, 4. Dit is heel erg. Dit is heel erg. Maar het zit ook echt gewoon kutliedjes in. Sorry dat ik het zeg. Dit zijn gewoon echt die liedjes die je... Die gewoon niet bekend zijn in het park. Ik heb al Klopt aan. Grote he. Copyright heeft deze video. 100%. Ja, oké. Okay. En hier komt aflevering van. Ja, aflevering. En dat is natuurlijk niet. Dat is een plotvis. Dat is bladzijde 1. Bladzijde 1. En op de andere bladzijde. Bladzijde 2. Dus dat wordt mijn video's of ik weet nog niet wat het Nou, ik vond het goed. Ab daar neer. Vond jij deze video leuk? Deel hem dan hierin en dan zeg ik joe, joe later.